Alle mensen, leuk dat kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 hoor Dit is niet Wim. Ik kan niet zeggen wie het wel is, want dat is natuurlijk geheim als je bij de DSI zit. En zoals jullie zien, ja, logisch. Aan de titel, aan alles waarschijnlijk al. Met de DSI vandaag. En uh, met deze te gekke outfits. Ik vind ze echt heel vet. Ze zijn gemaakt door uh, Zijn De link hiervan, of van hem zeg maar, Discord link, is te vinden in de beschrijving. Um, en je zou deze uniformen ook kunnen tegen een bedrag, ik weet het bedrag niet, ik heb ze gekregen. Dus nogmaals shout-out en En uh, heb je interesse kun je hem in ieder geval contacteren. Dat is gratis. Contacteer dan. Um, hey, en de, de auto, dat is een Audi Q7 gemaakt door Shairan, Rowan en Enno van ERS Modding. Dus uh, ook dikke shout-out naar hun. Uh, bedankt dat ik deze auto mag gebruiken. En dat gaan we zeker doen. Vandaag uh, dus met deze hier op pad, oftewel dienstspeciale interventies en ik... Uh, heb daar allemaal geen verstand van ik weet alleen dat ze mooie wapens hebben, mooie uniformen en dat ze heftige meldingen aannemen. Uh, dus dat gaan we ook doen. Vergeef mij dus voor als ik foute dingen zeg, want ik, ik kan jou echt allemaal het verschil niet vertellen tussen DSI, AT, BSB is het geloof ik, uh, van de Kamar. Uh, ja, ik kan wel zeggen tot de A, het AT en de BSB uh, DSI gewoon is, de dienst speciaal en verder. Maar voor de rest ga ik ook daar verder niet op in want uh, ja, dat mogen jullie allemaal heel leuk uitwerken in de comments. Hey, vandaag hebben we een Glock 17 tot onze beschikking met een zaklampje. De collega's hebben die ook. Ik weet niet of ze deze ook hebben. Zo te zien niet. Dat is namelijk wel een iets dikker wapentje en die kunnen we ook gaan gebruiken. Wat ik daar wel even mee moet gaan doen is instellen tot ik single shot heb. Uh, want dat hebben ze in het echt ook verplicht. Ik neem aan dat ik die nu heb. Uh, wat hebben we nog? Een uh, taser die hangt ook in mijn uniform zoals je ziet uh, en gas voor de gein en wapenstok ja die hebben ze niet eens wat stikt hier ontzettend hoog uit als een antenne ik weet niet of ze dan een wapenstok heb je en ja. hey, we gaan op pad uh, de boys gaan met me mee we gaan vandaag met z'n drieën waarom niet met z'n vieren dat zou toch logischer zijn ja klopt maar ja hè we pakken gewoon lekker met z'n drieën um, ik zag laatst een filmpje namelijk waar een, een BMW was in dit geval, die kwam aangereden met Prio 1 en uh, daar stapten vier mannen uit, dus ik dacht uh, altijd, ze rijden solo, maar deze hebben lekker met elkaar gecarpoolt, kan natuurlijk ook wel eens. Uh, normaal zitten ze natuurlijk op een top secret locatie in Nederland, je hebt AT Zuid, je hebt AT Noord, AT Oost, AT West, AT Den Haag, weet ik het allemaal waar je ze allemaal op zitten. Uh, wij rijden een beetje rond, wij zitten ook al in de full gear, Sommige, soms zit je ook gewoon thuis, word je van het thuis opgeroepen. Um. Maar ja, wij doen het hiermee vandaag. Gewoon lekker rondtrainen. We gaan wat meldingen, meeluisteren in de regio. Misschien komt er nog wat leuks. Zo, oh, daar nou, komt wat. hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Ah, dat is about bericht voor alle wagens. Vrijder moeilijk. Nee, ik ga hem niet doen. Het kan wel eens een melding zijn waarvan je zegt van het is voor, uh, voor DC. Er was een gewapende bestuurder nodig. Maar dat zijn geloof ik ook wat meer taken voor de PSB misschien. Of de Kamar. Iedereen uit hier de Eenheden die uh, gewapende transporten van verdachten doen enzo. Backup required on a, a drive. Ik gooi gewoon wat meldingen open en dan zien we wel eh... Uh, of officer in need of assistance for a stolen police vehicle. Rijt alsjeblieft Prio 1. Ah, nou, wel een beetje fout. Uh, de meldingen komen dan niet, dan druk ik nog een keer en dan komen er twee tegelijk. We have medical aid requesters on op uh, Alter Street. Tenminste wel weer rustig in de regio, we gaan vandaag niks meemaken, dat kan natuurlijk ook. Eén unit in the Vespucci area. We hebben een gunfire geporter aan um, Vespucci Boulevard. 1, Lincoln, 18. Er is uiteraard wel een melding voor ons. Er uh, wordt geschoten op het strand. schot gehoord, daar komt ie, daar komt ie. Waar vallen? Vallen! Hij ah, schiet op ons. Doodelijk vuur toegepast. We gaan hem naderen. Het was Trevor geloof ik. Is dat Trevor? Nee. Oh, ik dacht echt dat het Trevor was. Oké, okay. goed. Nou, zo gaat dat dus. Police, Stop! The hell you're doing. Eenmaal een dodelijk slachtoffer. Zullen wij gewoon die vragen? Officieel moeten we een ambu en alles hè. Maar hè. Daar hebben we vandaag geen tijd voor, want we moeten door. It, dat is echt een melding voor deze. Um, ik heb ook nog een uh, uniform uh, setje, zeg maar. Precies hetzelfde verder hoor, maar dan met. Um, met. Een soort night vision op de helm. Heb ik dat niet aan? Zeg maar voor de ogen, maar er bovenop gewoon. Die ziet er ook wel dik uit. Ik vind zo'n helm... Uh... 12:01. 01 dat is 12-01 Oké, die wordt gezocht. 18. Nou, dan Citizen gaan wij als Daisy hem wel ik vind... ...bij de Daisy een helm waar veel op zit, hè, night vision en dat soort shit, uh, vind ik toch wel wat vetter. Ik weet dat je deze achter je aan hebt vriend. Dat loopt meestal niet goed af. Hoi, ben je een zee aan niet... Uitstappen. Stop! Police! Hey, hé, hey, hey, wat? Oh. Zo, je moet niet wegrennen voor de deze, joh, ik dacht echt een taser -so vuurlijnen trouwens. Ik dacht echt een taser -so in zijn handen had. Ja, hou maar aan of vriend! Het is wel een dikke inboxing zo hè. voor de screenshots hier staan zo. Hoppakee! En we gaan even een transportje vragen. Officieel moeten we dat zelf doen, maar ik weet niet hoe goed het gaat als wij met vier man in die auto gaan zitten. Um, dus wij gaan takenwagen voor die auto van hem vragen en dan kunnen wij gewoon weer lekker doorgaan. transporteenheid is ter plaatse. Ik Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Citizens report. Suspicious activity. In uh, Little Soul units respond code 2. Even, even kijken hoor. Want ik heb uh... 12. OC, we komen SWAT call out die heb ik uitgezet. Of die heb ik er niet, staan, niet meer in staan. We have dus a suspicious dat wel, uh, person and Santos the airport. Dus Anders uh, pleur ik die er wel even in. En dan zie ik jullie zo meteen gewoon. Dan krijg ik misschien nog wat spannere, spannende meldingen die toch bedoeld zijn voor het SWAT. Want ja, officieel zijn we voor het SWAT in het Amerikaans. Dus uh, ik zie jullie zo meteen wel. Oh, dan moet ik wel alles opnieuw inspannen. Maar ja, dat heb ik voor jullie over. Tot zo. Zo, so, daar zijn we weer. Hé, hey, en dat is lang geleden. En... Um, Waarom? Omdat ik, uh, ja, ik had opgenomen met uh, een 10 minuten ofzo, dat hebben jullie nu ook al gezien als het goed is. dat even in boys. Um, en toen dacht ik, nou laat ik toch maar even wat leuke color packs uh, installeren. Uh, zodat we in ieder geval uh, weer vooruit kunnen. En of in ieder geval wat meer uh, DSI meldingen gaan krijgen hopelijk. Uh, dat gedaan en uh, mijn je en ja als die één keer crasht dan denk ik oké okay, even opnieuw opzetten en als die twee keer crashen, dan heb ik alweer genoeg genoeg van dat is misschien ook de reden dat ik steeds vaker, of uh, steeds minder upload omdat ja ik heb daar vaak al heel snel geen zin meer in als het even niet gaat zoals het is en lichter dan mij ja misschien wel maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat ik al uh, jaren speel en kijk nu wat hier links gebeurt ook weer de map verdwijnt alweer geloof ik of niet weet ik al niet uh, en dan heb ik alweer zoiets van, ja laat maar zitten joh. geval um, we gaan het proberen vandaag, ik heb, ja ik crash, ik weet de reden van de crash wel, maar ja, toen, uh, toen kwam er weer van alles tussen, denk aan werk en zo en toen, uh, ja weinig tijd en dan wil je ook nog even gamen met wat vrienden en dat, uh, dat neem ik dan eigenlijk nooit op, moet ik misschien ook weer eens doen. Dus als jullie zoiets hebben van Call of Duty opnemen, uh, Modern Warfare, uh, Warzone, uh, let me know, dan uh, doe ik dat gewoon, geen probleem. Maar uh, in ieder geval, het was uh, de SWAT call-out. Die, uh, die stopte, uh, of daar, daar had ik een bestandje niet erin gesleept. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet gedaan want ik weet dat dat moet. Um, maar daar kwam knetteren net ineens achter. Toen dacht ik, oh, hey, dat is het, dus ik ga meteen wel opnemen. Dus we gaan in ieder geval verder waar we zijn gebleven. Uh, ik heb net nog even, hey die redden rood trouwens. Uh, ik heb net nog even, wij nu ook. Uh, de opname van, uh, ja, die wat jullie dus net 10 minuten... Uh, uh, al hebben gezien hebben we nog even bekeken dus ik weet ongeveer waar we zijn gebleven we hebben een melding gehad van een active shooter op het strand en daarna van een uh, achtervolging die we toevallig voorbij kwamen en uh, daar hebben we ook uh, die hebben we mooi in gesloten als ik het zelf en uh, aangehouden en nu even luisteren en naar en wat meldingen in die hier uh, spelen in de stad en hopelijk kunnen we wel even meerijden met het een en ander we hebben een suspicious person in Los Santos International Airport. Um, ja. Ik vind deze hier wel heel vet hoor, ik, in het echt ook weer laat, zag ik ook weer een filmpje waar ze met uh, Prio 1 kwamen aangereden met een uh, BMW, misschien heb ik dat net ook al gezegd, of ja net, wat jullie net hebben gezien, maar voor mij al een tijdje terug uh, opgenomen is. Uh, kwamen we kwamen aangereden met vier man, ze stapten uit en ze rennen meteen naar de melding. We hebben alle, alle kleren en zo wel aan. Hij ja, is toch wel kick, Dus eh uh, Ja, alleen niks van mij, ik zal nooit uh, bij de DC. DAZI... Ja, natuurlijk zou ik bij DC willen, maar ik ben die kan niet opgegaan qua studeren en werk en zo, dus... Maar ja, het is geloof ik heel zwaar om bij de DC te kunnen. We've got een person met een firearm en Grande Sonora Desert. Ja, oh, yeah, daar gaan we wel heen. Want dan kunnen we lekker via de snelweg gaan. En daar rijden deze heel vaak en ook heel hard. Dus haha, uh, <laughs> daar heb ik wel zin in. Wat doe jij nou? Even kijken voordat we nu helemaal verkeerd gaan rijden. Ja, daar ging mijn stuur. Um, laatst reed ik ook weer naar Zeeland. En uh, op de heenweg zie je dan uh, van grote afstand al uh, knipperende koplampen komen. En dan denk je al, is daar een verkeersruzie bezig of is er iets anders los? Maar dat was iets anders los. Het was namelijk deze die dan weer met zes voertuigen. Uh, linkerbaan 180 km per uur voorbij knalt. Ja, dat is toch wel kikken. En vaak zie je ze ook een beetje uit elkaar hè? dan zie je dan zie je ze met uh, dan komen er weer een audi en een BMW. en dan komt er 10 uh, minuten later ineens weer een t5 of een t6 of wat er ook is dan weer een sprinter uh, dan weer een audi a6 noem maar op en wat je uh, wat dus daar wel bij opvalt ze komen niet van dezelfde locatie lijkt mij je zult dus zien dat ze dan echt uh, gewoon uh, vanuit thuis of zo komen of bewust niet bij elkaar met z'n allen rijden. Dat kan natuurlijk ook, dat weet je eigenlijk echt niet. Voor de mensen die het gemist hebben, het staat nog steeds in beeld op persoon met een vuurwapen. Die gaan we eens even pakken. Misschien kun je vandaag wel zeggen dat ik het QRT ben, Quick Response Team. Um, het geloof ik ook een team waar 24 7 uh, klaar staat en uh, vaak gestationeerd ergens staat. Ik hoorde van iemand bij station Den Haag, maar uh, voordat ik nu heel uh, geheime info zei... Uh, ja. ja, weet ik eigenlijk niet of het geheime info was. Ik moet het ten dadelijk even aanvragen. Als dat niet zo is, dan uh, kan ik het uh, erin laten. En als het wel zo is, dan uh, heb ik zojuist geheime informatie verteld. En dat is dus de reden dat ik net een stukje uit de video heb geknipt. Maar daar komen jullie vanzelf wel achter. Nou, wacht even nou. Uh. Uh, hier gaan we off-road, daar ben ik niet zo fan van, dus we gaan weer hier rijden. Ja. En het ergste dat je dood kunnen zijn als je met één band in onverharde greppel komt deze auto rijdt echt heerlijk hij is geloof ik te krijgen op de discord van ARS modding of dat weet ik wel zeker blauw gaat eraf we zijn er nu in principe zeer onopvallend, Wel dat je ons duidelijk ziet zitten. Oeh ja, keurig. Ik weet niet wat de situatie is. Of die hier al zit te schieten of die al heeft geschoten. Daar staat hij. Politie. Laat je handen zien, laat de wapen vallen. Handen laten zien, wapen laten vallen. Ik ben aangehouden. Moet je praten met hem. Hey. Staan blijven, staan blijven. Zo. Nou, supertjes. Oh, wacht, misschien toch maar effe Loser. naderen nou, press Griekse aarde om het verdachte te praten nou, die gaat niet meer praten denk je, want de kogeltje was recht door het kopje wapen geborgen oh, allemaal langs vroeg ambulance, assistance required on um, route 68 do not panic! eigenlijk is het heel raar hè? en daar denk ik nu nu even aan dat ik natuurlijk praat tegen mijn computer of in dit geval tegen de um, tegen de ja die soldaat daar tegen, ja eigenlijk tegen de computer hij hoort mij natuurlijk niet maar dat is een beetje part of de de roleplay ding en ik denk dat dat het wel leuker maakt um, ik probeer iets maar het lukt niet oké okay. um, Weet je, ik krijg zo één keer in de in de twee maanden of zo. Zet de uit. Oké, okay, hij is dood dus. Dat uh, is de conclusie trouwens. Uh, we rijden nog even over hem heen. Uh, krijg ik zo'n comment van hé, hey, <laughs> je praat tegen je computer. Uh, wat, een, uh, wat kinderachtig of wat wat, wat cringe hoe de meesten het zeggen. Ja misschien eigenlijk wel. Klopt ook wel. Maar nogmaals, denk dat het, het leuke is van. Deze roleplay dit is natuurlijk nog leuk of ja ja je kunt het wel roleplay noemen en roleplay wat veel mensen ook wat zij daaronder verstaan is ja ik parkeer hem daar anders maar um, is natuurlijk met andere mensen die dus wel communiceren tegen je maar goed um, als ik nu gewoon niks doe en hem overhoop schiet ja dan kan ik net zo goed over mijn dag vertellen en niet over het game en in het spel een beetje opgaan dus ja, <lacht> Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Uh, we gaan deze melding afronden. Dan nou, gaan wij door. We hebben een suspicious person in de nee, nou, nee. internationale Airport. Je, Mijn collega blijft er voor altijd zitten heb ik zo'n gevoel. Ja, nou, daar komt hij. Dus uh, ja, ik ik ik, ik schreeuw. Zal ik maar even zeggen, misschien wel uh, tegen die persoon staan blijven. En hij hoort mij niet. Nou, nogmaals, part of the roleplay. En daar hou je van of daar hou je niet van. En ik denk zo dat de meeste mensen dat niet, ja, zullen misschien wel gek vinden, maar niet storen of zo vinden. Want dat is het leukste resultaat van de video's denk ik. Anders had ik er wel veel meer comments over gekregen. Dus uh, ja, dat heb ik ook weer gezegd. Nu gaan we door, kijken of we nog wel melding kunnen meepakken in dit gebied misschien. Attention all units. we've got a Citizens report, a kidnapping in Grande Sonora desert. Er vindt een gijzeling plaats. Maar even blauw erop voordat die collega's denken, zo so, is dat een asociale Audi. Die gaan we eens aan de kant zetten. Officieel zouden ze wel even moeten omdraaien misschien. Maar de gijzeling vindt geloof ik plaats bij de lijkschouwers. Misschien is het leven gekomen. Witness. Oh, die horen bij elkaar, dat is natuurlijk net dat voertuig. Eh? Of ik dacht dat dit de gijzeling was. Hallo? Ja oké, okay, maar dat is net die auto die wegreed. Ja, dat is die auto wat net echt wegreed. Dacht ik ook wel. Stop in boys! wel trouwens. ui dag oh, ja. Nou, nee, we gaan niet links op. Nou, Recht door. Nou, hier links op. Oeh, dat is wat enthousiast gestuurd, maar ik heb hem perfect onder controle. Ik rij natuurlijk met stuur, hè, dus dat is wel, uh, wel even kikken tot ik die in de bochtje zo goed had, hè. Ja, ja, mag ook gezegd worden. Het stuur deed eigenlijk al het werk, maar dat uh, vertel ik er natuurlijk niet bij. Oh, sorry auto. Ja, mijn fout. Ik had mijn blauw moeten aanzetten, dat zet ik nu aan. Zij zijn achtervolging al onder controle verder, want wij zijn natuurlijk de Daisy. Zie ik daar echt iemand achterin zitten? Oh my god! Daar staan een auto maar <laughs> een of andere zombie achterin. Hè. Fucking creepy, ik schroom me kapot. Bro, je gaat echt niet winnen van een Audi, hè? Oh, toch wel! Oh, nee toch niet! Oh, een hond! Oh, wat er ook is! Oh my god! Mijn stuur gaat alle kanten op. En dat horen jullie waarschijnlijk ook. Ik reed geloof ik een konijn aan. Sorry konijn. Never forget konijntje 2020. Maar deze oude heeft moeite op dit terrein. En die lijkwagen blijkbaar niet. Ik geloof dat mijn headset uh, wel heel goed die geluiden opvangt uh, van dit stuur. Dus jullie horen waarschijnlijk hoe los die gaat. En hoe hard ik zit te sturen. Ja, hoe kan ik hem nog kwijt zijn hij rijdt hier toch gewoon nou, even harder weg op yes mooi yo zieke drift wel een beetje gefaald maar de man is uit Ik weet niet wat er achterin ligt, maar het is eng. Het is een dooie. Uit een kist. Wat is dit voor een wagen? Een Halloween wagen ofzo. We moeten wel rekening mee houden dat hij als het goed is iemand bij zich heeft. Dan wel achterin, dan wel uh, voorin. Maar in ieder geval een slachtoffer. Een onschuldig persoon. Dus we kunnen wel gaan rammen en... Misschien ervoor zorgen dat die crash, maar dan... Oh, let ja, op alsjeblieft. Dan heb je dadelijk een onschuldig slachtoffer. Oh, daar gaat die oude weer op twee wieltjes. Uitstappen! Veurlijnen. Handen omhoog! Weer dan boeien eigenlijk, ik blijkbaar. Ik ga ze zeggen aan de vuurlijnen. Ik ben aangehouden vriend. Ja, dat is echt een zombie. ik ga je heer uh, dat gaan mijn collega's trouwens doen Er dan kom ik stel auto aan hier komen nou die pakken we daar ook al. ja wij gaan een uh, transportje voor deze beste heer vragen um, nee, er zit required zit geloof ik echt niemand in hoor Bald hier, maar dat is een, een prank geloof ik. het is niet een echt slachtoffer. Welkom. gevraagd. Zo. Dag collega. Waarom voor je? Ja. Drugs bij een uh, even naar die gasten. Hoi, ja, luister, jij hebt het voertuig gestolen zo te zien, dus je bent aangehouden, je gaat meewerken, want anders heb je Daisy die jou helemaal de moeder in slaat. Dankjewel. Oké, okay, ik ga even fouilleren, je bent niet aan het vliegt, je brengt een advocaat en je bent aangehouden voor voertuigdiefstal nogmaals en je gaat mee met mijn collega's zometeen. En jij had. Uh, oh, drugs? Ja, even drugs erbij. Deze ga ik ook afsteken, dan irritant. Ah, oh, en een transport. Wat was dat? Met wie ben ik nog te boven gesteld? Ja, Wat heb ik in mijn hand? Ooh. Dispatch, so. we have a visual. Waar is mijn Audi heen? Ah, dat is het. Hmm. Drukt hier, drukt hier, drukt hier. Oh, mijn collega's rennen. Wie rent erachteraan? Rennen ze nou echt achter die... Oh my god, boys. Waarom? Ah, laat maar oké okay, ik ga wel mee want ze rennen achter die motor aan en ze zijn ook nog bij je in de buurt aan het komen ah oh, hij, hij is eraf gestopt Fuck hem met jou neef. Ja nu je, je, je met mijn collega af. Deze hem, deze hem. de moeder. Ja lekker neef. Allemaal oh, dat agressie in het verkeer. Wat je pauw! OC, eenmaal aanhouding van een uh, boefje op een motor. Te, we zijn uh, vandaag, uh, we hebben alles. Uh, ziet allesje. Ja, er ja, zit, zit een beetje een bug zeg maar in het, uh, mijn gezichtje. Komt een beetje door dat, uh, hoe noem je dat, dat masker. Allemaal een hey, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga ermee kappen voor deze. Oh, super. voor deze video. Uh, ik ga nog wat anders opnemen wat dat gaat zijn is ambulance auto. Ja, een ambulance auto. Want de IMS mod die is uh, geüpdate en uh, die doet het dus weer. En dat is leuk. Dus die, uh, die gaan we even gebruiken. En welke ambulance dat gaat zijn? Uh, misschien uh, is de Rotterdamse weer. Die had wel lekker. Uh, ik, ga het, uh, ik ga het even bekijken zometeen en jullie, uh, jullie zien vanzelf ook schijnen. In ieder geval uh, bedankt en tot de volgende keer. Doei!